Dit um, zijn planten en dit is peterselie, kan je eten. Hey, en Imran, wat is dit? Is wat lekker. is deze ook weer? Een bodemkruiker. Top! En, dan, nice. en deze, hier moet nog geplant worden en dan kan je de wortels gaan zien. En dan gaat er een plant in en dan zie je zo de wortels door het raampje. Um, ja, maar dat was echt leuk weer. Ja.